Deze screencast ga ik nog even kort hebben over hoe je nu borden met je collega's kunt delen. Zodat je eigenlijk samen met mensen uit je team een bord kunt samenstellen. Dat is wel zo handig. Nou, je hebt je bord gemaakt. Dan klik je hier op het potloodje. En dan zie je eigenlijk dat je ook nog de omslag kunt wijzigen. Dus welke je als eerste wil zien. Welke pin dat is. En hier zie jij bijdragers meer informatie. Hier uh, geef je gewoon het e-mailadres van je collega in en dan wordt die uitgenodigd. Wel belangrijk is om uh, te kijken dat de collega ook lid is van Pinterest. En hieronder zie je verwijderen, stel dat je het bord helemaal weg wil gooien, kan dat ook. Dus dit uh, even kort hoe jij je borden kunt delen.